Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD of Moor En vandaag ga ik met uh, niet Wim, met uh, deze beste meneer, uh, geen idee wie dit is, en deze beste meneer, uh, mijn collega, uh, op pad met deze beste ambu. Gemaakt door ministerie van mods. Shoutout naar ministerie van mods, wat een top ambulance. Ik had hem aangevraagd, ik had hem zeg maar besteld, dus het zal geen release worden. Uh, ja meer kunt er niet over zeggen het is een limburgse ambulance en nu zul je zeggen ja maar ik ken hem toch ook van uh, zuid-holland zuid en zo ja dat klopt um, het is een blok cm ambulance blokkendoosje noem ik hem altijd en uh, dit is de 133 uit maastricht um, maar je hebt hem ook in geleen rijden in Sittard, geleen je hebt hem in heerlijk rijden je hebt hem in uh, uh, Schulpen rijdt die geloof ik en in uh, Landgraaf hebben ze nog een post met deze ambulances uh, en in Limburg-Noord hebben ze hem niet uh, en dan heb je hem ook nog in Zuid-Holland-Zuid in uh, weet ik voor waar allemaal in ieder geval we gaan uh, op pad want we hebben de eerste melding al interieur en zo laat ik zo meteen allemaal zien of laat ik nu even zien uh, samen met voertuigcontrole want die hadden we ook al gedaan maar nu gaan we naar de eerste melding een a 1 eerst natuurlijk voertuigcontrole en interieur met een de rondleiding en daarna gaan we meteen door naar een ongeval uh, met uh, letsel zo te zien A1 Nou, zoals beloofd zou ik ook nog even met jullie het voertuig doorvliegen, zeg maar. Uh, dat gaan we gewoon even heel snel doen hoor. We gaan beginnen hier vooraan, Er zitten natuurlijk twee sirene speakers, super vet. En dit, dat is het luchthorenskastje. Uh, daar zitten de luchthorens in, uh, de brandweerskeren beter gezegd. Daar vertel ik straks nog wel wat meer over. Hier zit een cameraatje voor ook voor te kijken, hier zitten natuurlijk twee je grillflitsers. Rondom het voertuig zitten ook nog allemaal camera's, Je ziet dat daadwerkelijk niet echt. Maar uh, ik weet gewoon dat dit voertuig een 360 graden beeld heeft. En die gaan we binnen treffen Of ja, niet daadwerkelijk treffen. Maar goed. Uh, stuur van een Mercedes Sprinter. Die vind ik wel vet. Die is wat mooier dan die andere stuurtjes. tot hij hem verkeerd vast heeft. Dat is nou eenmaal zo bij deze Sprinter. Uh, hier een schermpje met ook wat informatie. Je kan eventueel de verpleegkundige zijn informatie checken. Zodat de uh, chauffeur gewoon de route hier kan bekijken. Dan hebben we hier een schermpje waar dus die 360 graden camera is in het echt hoort dit schermpje hiernaast maar dat is allemaal zo iets waar ja, wat mij eigenlijk niks boeit uh, dan gaan we hier kijken hier ligt het LPA 8.1 dat is het landelijk protocol ambulancezorg en daar kunnen, daar staan dus alle protocollen in die uh, worden gebruikt uh, bij de ambulance dus hoeveel medicatie je moet geven wat je moet geven wat je moet doen uh, noem maar op hier binnen kunnen we nog wat handige dingen kwijt, zaklampen en zo. Dan hebben we hier nog uh, een spreeksleutel en de mobiele phone en die is nog wel van de 1541 zie ik, maar dan maak dat maakt helemaal niks uit. Voor de rest uh, hebben we hier uh, voorin niks met te melden. Buiten hebben we dan natuurlijk een hele mooie schuifdeur hier zo die uh, open kan. Dat vind ik ook altijd wel vet. En een interieur wat echt super dik is, al zeg ik het zelf. Uh, of al zeg ik het zelf. Ik vind hem wel dik, want hij is natuurlijk gemaakt door Minstel van Mats. Uh, hier bovenop hebben we de korpuls staan. De uh, hartmonitor met een, een ritme op dit moment. Um, wat lades hier? Hier meestal de tijd en de temperatuur. Lades, laders. Um, hier hoort normaal een stoel. Hier hoort normaal een stoel. Ik begreep dat hier nog wel een stoeltje zou komen. De brancard. Um, nog meer lades hier. Nog meer laders. Uh, hier zou de laptop normaal moeten. Hier een stoel. En uh, ja, in principe is dit het interieur. En meer heb ik ook niet gevraagd en meer vind ik eigenlijk niet tot erin hoeft want het ziet er al super dik uit vind ik hier komt dan nog een stoel waar normale verpleegkundige zitten, zit zit die naast de patiënt en die kan dan gewoon lekker zo praten en eventueel makkelijk bij de monitor als er iets moet gebeuren hier zitten allemaal spullen in van A, B, C, D waarschijnlijk hè, de airway, breathing, circulation, bla bla, medicatie noem maar op hier nog wat andere spullen die niet direct nodig zijn maar eigenlijk alles wat in het uh, koffer zitten tasje wat ze meenemen naar de melding zit ook nog eens hier een ambulance die tas is normaal hier zo kunnen ze makkelijk meenemen maar achterin of achter eigenlijk ook niet heel veel meer te melden ik misschien tot we nog wel de deuren open gooien ja zeker nou, dan heb je hier gewoon weer dit beeld nou dit is maar kort uh, heel kort even rond uh, geleid zeg maar ja het blauwe zullen zien de zelf wel is natuurlijk hier boven uh, hier daar daar en daar zo ik euh, ja we gaan verder met de video nou zoals we al hadden gemeld de melding van het ongeval of zoals ik al had in het in, uh, had getypt de melding van het ongeval was los. we gaan nu richting in reanimatie zien wij um, ja een, een grappig feitje over die luchthoorn die jullie dadelijk gaan horen waarschijnlijk is dat als hij aangaat dat die um, eerst uh, ja dan gaat hij gewoon ook de luchthoorn aan en over de versneller heen en het moment dat de lucht klaar is gaat de versneller altijd nog even door ik weet niet of ik een filmpje daarvan uh, in de video kan plaatsen ik zal eerst eens kijken of ik een filmpje ervan vind want ik weet dat ze wel bestaan hoor. en of ik die natuurlijk erop mag zetten uh, als dat zo is dan uh, zien jullie dat in beeld komen nu waarschijnlijk en is dat niet zo dan uh, zien jullie het niet hè dat is uh, de volgende stap uh, wat natuurlijk logisch is mag het niet dan komt het ook niet We gaan nu naar een reanimatie. Oh shit. Geen kajuit. Geen goed. Geen goed. Aan de kant, Pot non de ju knetters he mensen. We hebben het een... hebben toch. Te... Oh god, nu rijk iedereen aan. Uh... Aan de kant, dikke dik. Ja, gaat koud. goed. Eerste te plaatsen. Oh ja, we zaten hem nog even vier op het fietspad groene gaat automatisch aan blijven als we uitstappen dat is een kleine bug. of ik heb hem dan aangezet dat dus heb ik echt geen idee van maakt niks uit ze zijn een reanimatie gestart goeiedag ik ga eens kijken we zijn een chauffeur met een steeds op mijn nek hoe logisch is dit maar ja, we moeten alles uh, natuurlijk doen zie het ziet er nog uit dat is een jonge dame dat is niet mooi als die in een reanimatie zet en misschien is hij uit het water gehaald ik weet het niet we hebben geen verhaal erbij dat kunnen we niet opvragen mocht het daadwerkelijk een reanimatie zijn zien we dat nu linksonder in beeld dan staat er gewoon alles nul Temperatuur is wel, maar even kijken naar de temperatuur, dat is wel belangrijk. Nou, die is nog netjes 36,4. Saturatie 62, dat is cruciaal. Dan moeten we echt starten met reanimatie. We hebben ook een leven van 0, een hartslag van 0, een ademhaling van 0, een bloeddruk van 0. Dus goed, dan gaan we een CPR starten. We gaan hem meteen opladen van de lifepack in dit geval. Of ja, de kortpuls moet ik zeggen, want de uh, Limburg heeft een koorpuls monitor. En dan uh, gaan we kijken of we kunnen shocken. Hij zegt uh, geen shock, dus we drukken op de 5 om de shock te lozen. En we hebben een succesvolle reanimatie. We gaan mevrouw zo snel mogelijk in de ambulance laden en wegwezen. Richting ziekenhuis. De saturatie stijgt heel goed, dat is mooi. En dat is natuurlijk niet logisch dat die mevrouw meteen met ons mee kan lopen naar de ambu, maar dat mag allemaal en dat kan allemaal. We gaan nu onder een A1 richting het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Mocht dat uh, daadwerkelijk hier in Maastricht zijn, is dat natuurlijk het MUMC, het Maastricht Uni Universitair Medisch Centrum. Mevrouw zit al zo te zien. Nee, mevrouw zit nog niet. Ik weet niet of ze gaat zitten. Mijn collega gaat lekker daar zitten. Uh, M. Nee, wacht even. En. Optren. Ja. Nou goed, ik kan blijven niet instappen. Ik weet niet hoeveel plekjes achterin zitten. Dat is allemaal nog iets waar ik eventueel kan doorgeven aan het ministerie van Mots, om dat te fixen. Nu gaat hij aangeven dat we... It seems that you forgot your patient waarschijnlijk. Dus het lijkt erop dat je je patiënt bent vergeten. Ja, dacht ik al. Maar de maandag uit. We gaan gewoon richting het ziekenhuis. Op het moment dat we bij het ziekenhuis aankomen, rond de melding zich ook af. Dus daar gaan we nu, ja. Rustig naartoe rijden, niet te snel. Er zit natuurlijk een collega en een slachtoffer achterin. Kijk, de vanuit is ze onlogisch. Daar komen we dus niet langs. Nou, dan pakken we toch gewoon hier mensen echt waar. Ik ga nou niet kijken. Je ziet toch dat ik... Ah me... oh, jongen, als ze toch iets slimmer waren in GTA hè. Ik ga er ook gewoon overheen rijden, boeien me echt niks meer. Kijk, nou gaan we gewoon hier zo. Pakken we het steentje. Zo. En dan gaan we hier de sirene erop gooien. En dan vertrokken. Mensen vroegen mij laatst of ik mijn uh, Logitech G29 toevallig kapot was. Nee. Ik weet niet hoe de persoon daarbij komt. Of ik denk dat ik wel weet hoe de persoon daarbij komt. Maar ik weet natuurlijk niet zeker. Ik heb er niet gevraagd. Maar um, dat was omdat het stuurtje niet meer in beeld is. Uh, dat heb ik uitgezet omdat ik een keer met de motor ging opnemen, maar ik gebruik hem nu gewoon hoor. Dat zie je denk ik ook wel aan de manier waarop ik stuur. Nee niet parkeren, waarom parkeer je dan nou? Uh, nee, dus ik gebruik gewoon een stuurtje meneer, let op de komen ambulance aan. Ik heb dus één keer, nu ik die meneer zo zie oversteken. Wij hadden hier, voor de mensen die hier wonen of in de omgeving wonen, weten jullie dat er was altijd een snelweg boven de grond, zeg maar. Dat is nu de A2-tunnel in de Willem-Alexander-tunnel heet die, geloof ik, hier in Maastricht. En um, dat was altijd, dus de snelweg was altijd boven, boven de grond, zeg maar. Het was officieel niet meer de snelweg, maar de N2 geloof ik. Dat is dan net iets anders. Want er stonden allemaal stoplichten. Uh, verkeerslichten zal ik maar even zeggen. En um, wat daar dus was, is dat daar kon je ook oversteken. Dan wel met de auto, dan wel te voet. En ik weet nog een keer dat er op de rechterbaan een vrachtwagen stond. Uh, en die stond netjes te wachten voor het rode licht, zodat wij konden oversteken. Uh, wij hadden dus groen. Alleen van links kwam een ambulance aan. Met toen nog de drietoon. En die hoorden wij natuurlijk, dus wij bleven staan, ik was een klein manneke. En um, alleen er was een jonge dame met een koptelefoon op en die hoorde dat niet. Dus die liep lang, die liep zeg maar, ik zal het zo voordoen. We zijn trouwens bij het ziekenhuis aangekomen. Als het goed is en ik ga hier nu staan, dan is de melding ook afgerond. Jazeker, mijn collega staat nog even uit. Zeg maar, je moet je voorstellen dat de vrachtwagen stond waar mijn ammo nu staat... Uh, hier stonden wij te wachten en de vrije weg waar ik hier nu sta, die was dus vrij maar er kwam dus een ambulance aan we gaan hierna naar, naar, weer naar dezelfde locatie nu iemand mijn hoofd vond, zie ik uh, maar wij stonden hier dus netjes te wachten want wij hoorden daar achter een drietoon aankomen die mevrouw met de koptelefoon hoorde dat niet en die liep en die liep en die stak gewoon over want jij groen en ineens echt vanuit hier zo met de drietoon da, du, di, du, da, bla. dus ja, die lag bijna onder die ambu maar ja, die Ambu die zag natuurlijk niet dat achter die vrachtwagen een mevrouw kwam gelopen, want ja, zie jij of hier nu achter deze ambulance iemand kan aangelopen? Nee. Die ambulance reed natuurlijk wel langzamer, omdat die dacht van ja, wij hebben rood dus er zal wel iemand komen, maar die schrok zich natuurlijk kapot. En ik dacht, jee, nu ga ik iemand dood zien gaan. Nee, dat dacht hij niet, maar het zou zomaar hebben gekund als die echt door was gereden en die Ambu dacht, wij gaan gewoon met volle toeters en bellen langs scheuren. Dan was het niet goed afgelopen, maar dan was de ambulance tenminste wel snel te plaatsen, dat kun je wel zeggen. Wij gaan nu naar iemand met een hoofdvond. En zullen we daar gewoon met een A1 of A2 naartoe gaan? Natuurlijk stemmen jullie nu allemaal A1. Dus dan gaan we met een A1'tje. Dus we zijn vertrokken. Persoon met een hoofdvond. op dezelfde locatie denk ik. We houden een beetje afstand. Zodat het verkeer rustig de tijd kan nemen. En dat doen ze nu ook. En ze staan allemaal heel netjes stil. Zo moet je gewoon wat afstand nemen. Kijk zelf als ik nu dus hier zou rijden. En links van de vrachtwagen. Ik zag die auto sowieso niet staan. Maar dan zou er ineens een voetganger komen. Dat is natuurlijk gevaarlijk. Daar moet je allemaal op letten. Als je in het echt met elbidens rijdt. En GTA hoef je daar niet erg op te wachten. Of hoeven we daar niet echt te verwachten. Maar ik rij me in ieder geval wel altijd af. Uh, overal. Het is inderdaad echt precies dezelfde locatie. Ze dus we weten inmiddels. Hoe we er naartoe moeten rijden, we weten dat we hier nog even op moeten letten. Wat links en rechts staat verkeer. En we weten ook dat hier niemand aan de kant voor ons gaat. En waarschijnlijk allemaal ineens gaan schrikken. Maar nu gaan we er wat soepeler langs dan toen net. Oh, hier staat een stoepje. Hier loopt de meneer. Hier loopt de meneer. En daar loopt de meneer. En die ziet ons nog niet. En die ziet mij nu. En die denkt ze van wat de fuck doe jij nou? Know? En die wil mij eruit gaan trekken. En ik rij hem gewoon aan. En I don't give a peep. Ter plaatse. Oh, daar komt hij ook nog even vechten met me. Hij moet natuurlijk wel even komen vechten. Ik kom eraan, uh, boys en girls en wie er ook ligt. Want anders gaat hij me slaan als ik bezig ben met de behandeling. En dat is niet echt bevorderlijk. Zo, groetjes thuis. Hoi hoi. Collega, los jij dat maar op. We gaan eens kijken. Twee seconden of twee minuten geleden lag hier nog iemand in een reanimatiesetting. Nu hebben we hier iemand met een hoofdtrauma. Dus een hoofdwond. We gaan eens kijken. We gaan het verhaal aanhoren En we gaan... Uh, hem meenemen dat het ziekenhuis waarschijnlijk we hebben een leven van 34 dat is helemaal niet goed dat is uh, best laag een hartslag van 66 dat is goed een ademhaling van 11 dat is redelijk goed saturatie van 83% dat is niet mooi um, ik wil weten wat hier aan de hand is bloeddruk 115,77 is goed, temperatuur ook meerdere wonden, cruciale bloeding hij is slaperig hij is bekend met hoge bloeddruk, diabetes uh, hij is aangereden door een fiets en omver uh, de fiets is over hem heen gereden hij is nergens allergisch voor, oké okay, dat is mooi, dan gaan we eens.. Uh... Normaal zou ik nu dan ook even een bloedsuikertje misschien prikken omdat hij bekende met diabetes. Hij heeft uh, hoge bloeddruk in de voorgeschiedenis, maar dat heeft hij op dit moment niet. Uh, hij is 63 jaar, hij ziet er nog goed uit voor een 63 jaar. We gaan wonden verzorgen. Um, ja, hij is wel een beetje slaperig. Misschien toen een eerste schunning geven of zo, weet ik het wat hij allemaal uh, heeft. Dat zou zomaar kunnen. Trauma treatment we gaan dus.. Uh... Nou, hij heeft een het trauma, dus dan gaan we ook ervan uit dat we trauma traumatreatment moeten doen. We gaan nog wat zuurstof geven, want hij had een lage uh, saturatie. Saturatie was 83%, dat is best wel slecht voor je organen. Die kunnen dan al afsterven zelfs, uh, door zuurstof tekort. Dus dan gaan we nu gewoon zorgen dat hij wat zuurstof krijgt. Hij was niet bekend met COPD, astma, uh, weet ik veel wat allemaal wel nog meer. En we zullen nog wat medicatie geven voor de uh, pijn waarschijnlijk, zal hij wel hebben. Dan gaan we nu nog een keer evalueren. Even kijken wat het nu allemaal doet. En als dat allemaal goed is, nemen we hem mee naar het ziekenhuis. Wederom, hetzelfde ziekenhuis waar we net waren. In dit geval, zijn leven stijgt niet. Zijn saturatie stijgt ook minimaal. Zijn hartslag daalt zelfs. Ze kan komen door de medicatie. Geen idee wat ik heb toegediend. Maar jolo, We gaan hem meenemen en we gaan toch met naar A1. Waarom? Puur omdat het kan. En die saturatie stijgt een beetje. Oh, die saturatie stijgt goed. Hartslag daalt naar 40, gek. Dit is niet goed. Die gaat in de reanimatie... Oké, okay, de hartslag daalt, de bloeddruk daalt, ademhaling stijgt, het leven stijgt ook wel een beetje. Um, we gaan toch met een A1, want ik zie een uh, hartslag dalen en een bloeddruk dalen, dat is niet mooi. Dus dan gaan we gewoon lekker met een A1'tje. Dan zijn wij sneller daar en dan hebben jullie toch wat meer plezier er misschien van. Moet ik verder nog wat melden? Eigenlijk niet. Uh, nogmaals dat ik gewoon super blij ben met deze ambu, want hij is helemaal mooi. Um, daarbij ga ik binnenkort dus wat proberen te installeren. En dan ga ik daardoor um, alle, uh, heel veel verschillende ambulances erin kunnen zetten. Dus hebben niet maar één ambu, maar dan kan ik er gewoon vijf of zes of zeven of acht of negen of tien of dertig. Maar niet uit hoeveel. Kun gewoon, dit is een ambulance, dan heb je ambulance 2, ambulance 3, ambulance 4. Die kun je dan daadwerkelijk zo noemen en wat ik daarbij wil is um, dan ga ik gewoon echt alle voertuigen die we hier hebben nog rondrijden die ga ik er ook in zetten want ik heb ze ook allemaal een otaris rijdt hier nog rond uh, de oude en de nieuwe de oude trouwens nee de oude is voorgoed weg we hebben laatste nieuwe gekregen en daar komt nu een foto van een beeld die is wel echt dik uh, en dat was de laatste nee die, dat was de laatste ambulance met de uh, zonder de facelift zou ik maar even zeggen die uh, nog rond dus de 132 is dat is ook vervangen en dan hebben we geen 2011 ambulances meer uh, dus we hebben nog de otaris 2015, 16 uh, noem maar op dan hebben we nog de blokkendoos die Groningen ook heeft deze blokkendoos hebben er nu drie of twee van en nog een 2019 blokkendoos die wat jullie net in beeld zagen en die heb ik allemaal, die zijn allemaal te downloaden. Behalve die, Nee, trouwens niet allemaal te downloaden. Deze is niet te downloaden. En die andere blokkendoos is niet te downloaden. En die nieuwste blokkendoos. Waar ik net een foto van liet zien, die is trouwens ook nog niet te downloaden. Maar die komen ze misschien nog. Maar nou we hebben we in ieder geval wel uh, het meeste in game. En natuurlijk de Mitsubishi Outlander, rep-responder, 384, 384. Die hebben we ook. In game. En dus kunnen we een hele mooie post maken met alle voertuigen die ze in het echt ook hebben. Bijna alle dan nu onderweg naar het ziekenhuis we gaan geloven naar een andere of we hebben een andere route oh nee we gaan naar hetzelfde ziekenhuis maar een andere route ja ja ja nee ik wilde er rechts langs maar oh boom nee toch niet boom Lijkt me ook niet echt als je in een ambulance en de versneller gaat aan met die luchthoren. Dat je denkt van zo, lekker gevoel dit. Uh, dan denk ik ook, over, wat gebeurt er hier allemaal? Dus je echt de versneller niet zo vaak gebruiken als er een slachtoffer achterin ligt. Lijkt mij. nee wie ben ik om dat te bepalen? Hè? Zo. Aankomst ziekenhuis SAA en we gaan statussen dat wij uh, klaar zijn voor vandaag. Want ik heb het wel een beetje gehad en niet met jullie en niet met filmpje. Maar gewoon met uh, deze opname. En we gaan door met uh, een andere opname. En dat is een verrassing wat het gaat zijn. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video wat het gaat zijn. Ja, verrassing. Ik weet het zelf namelijk ook nog niet. Tot dan. Doei.